Hoi, ik ben Pup. En ik ben Flynn. En wij zijn vandaag bij de start van de feeding van de 75 jaar vrijheid. Interneuzen. Hallo. Hallo. Nice to meet you. Can we interview you? We can try. What do you think about today? It's nice weather, but the most important thing is this celebration. Because uh, this celebration is important also voor you voor de nieuwe generatie. Het is heel goed dat we na 75 jaar hier nog eens een keer aandacht aan besteden. Zodat we weer eens even weten, die vrijheid hè, waar we nu geweldig van genieten, die is niet voor niks gekomen. Daar hebben anderen voor gevochten, leven voor gelaten. En daar moeten we ook even bij stilstaan, waar we wel dankbaar voor zijn. Ik vind het heel belangrijk dat wij als jongere generatie, wij stilstaan, dat we, dat we vrij zijn, dat we leven in een land zonder oorlog. En dat we eigenlijk elk moment dat we het even kunnen vieren, dat we dat vieren. En dat we even, gewoon al liggen in je bedje en denk je even naar van jeetje, mijn opa en oom hebben misschien wel moeten vechten voor hun leven vroeger. En wij liggen gewoon te chillen in ons bed en we zijn niet, niet bang. En dat is zo'n fijn gevoel. En misschien beseffen we ons dat niet vaak genoeg, omdat het allemaal zo normaal is. En dan vind ik het heel leuk vandaag, dat we weer even zo'n momentje hebben dat we denken, yes! We zijn vrij. En ik vind het zo fijn dat ik hier als jongere generatie samen met heel veel kinderen die hier die zijn. Misschien wel de laatste generatie ben die nog mensen die dit in de Tweede Wereldoorlog en leven en blijven hebben meegemaakt kunnen ontmoeten. Wij moeten weer onze kinderen kunnen doorvertellen wat die verhalen waren en dat ze zeker weten dat we dat nooit, nooit, nooit meer willen meemaken. Oké? Okay? Yeah. How do you feel about today? I can't believe it. It's so fantastic. In fact, it's so good I think I'll come back. You should learn a lot from the from the memory, from the past. You should learn about how people can survive those horrible times. The whole event is about uh, making sure that the next generation knows what happened uh, and they, they won't repeat some of the same mistakes that we've made in the so past. These choices of people in the past are very important for you to be learn about it. Wat vindt u ervan dat de er kinderen bij deze dag zijn? Fantastisch. Weet je, want we hebben nu hele oude mannen gezien die nog leven, die ons bevrijd hebben. En het is zo belangrijk dat we dat met z'n allen ons realiseren, als ze niet meer leven. Dat jullie dit dus hebben meegemaakt en dat we weer aan jullie kinderen en kleinkinderen over 40, 50, 60 jaar kunnen vertellen. Ze dus we blijven het herdenken. Super. En vrijheid is dus niet zomaar. Mocht zeggen? Hoe is het? Goed. Ja, dat jullie vooraan staan dus vind ik helemaal tof. Kijk, want weet je wat er gebeurt? Er gaan steeds meer mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt. Die sterven, de opa's en oma's. En uh, ik denk dat het heel goed is als uh, kinderen toch het verhaal blijven horen en blijven vertellen. Dus als jullie goed opletten, kunnen jullie het straks weer aan jullie kinderen vertellen. Dus ik ben er super trots op kinderen hier zijn. Wat is de boodschap hier vandaag? Voor mij is de boodschap dat jullie ook zelf verantwoordelijk voelen om uh, Nederland net zo mooi en vrij te houden en de wereld als dat het nu is. Dat jullie echt zelf zien wat jullie kunnen doen om het verschil te maken. En denk je dat de vrijheid blijvend is? Als jij je best doet, kun je zorgen dat mijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen net zo vrij zijn als ik en jullie.